Hi, ik ben Simon ik ben hier in Den Haag. Ik heb namelijk de vetste zomervakantiebaan ter wereld gekregen. Pokémon Trainer, hier bij Young Capital. Het is een jongensdroom die uitkomt, ik ben echt ontzettend enthousiast. ik ga vandaag hier in Den Haag Pokestops in kaart brengen. Oké, okay, even checken of ik alles bij hem heb hoor. Oké, okay. uh, spray, eten. Powerbanks. Powerbanks, YouTube. Oh, ik ben vergeten, Oké, okay, we zijn klaar. Let's go. Dit is Pokémon Go. En dan kun je die Pokémon dus echt vangen, uh, met pokeballs. En die pokeballs, die hou je dan op bij Pokestops. Nou ja, je komt er dus overal terecht. En uh, ja, voor mij is dat een heel groot avontuur. Ik ontmoet heel veel mensen. We zijn nu bij een Pokestop op het lange Voorhouten Nou, daar klik je dan op en dan krijg ik hier... Oh, ik krijg allemaal gave dingen. Ik ga hem gewoon markeren voor andere mensen. Die gaan we even markeren. En hier bij dit standbeeld, jongens. Ah ja, nou we zijn er, jongens. Dit is een gele gym en niet meer blauw, dus dit wordt een eitje natuurlijk. Oké, okay, we zijn hier in Den Haag heel veel pokerstops tegengekomen. Maar nu gaan we naar Kijkduin, want daar ben ik vorige week hele speciale tegen tegengekomen. We staan hier op Kijkduin, de Pokémon-hoofdstad van Nederland. Er zijn hier hele zeldzame Pokémons gevangen, zoals Blastoise en Charizard. Je kan het in de video zien, het was een enorme chaos. Ik zie daar wat mensen staan. En volgens mij misschien wat zeldzame Pokémon. We gaan even checken. Mensen, Team Blauw. Hey. Team Blauw, mag je even opladen. Kom je snel heen, het is zo gaaf, er komen soms zeldzame Pokémon's voorbij. Mijn powerbank belt is bijna leeg, dus wij gaan weer naar de hoofdvestiging.